Het is vandaag zaterdag en er zijn vandaag wedstrijden bij ons. Nou, ja, ik heb even op bij ons op de Manege. Vandaag doet Kim mee. Die start over een paar minuten. Dus uh, wij gaan er snel heen. Alleen eerst even mijn spullen neerzetten bij Blondie. Een verwilderd. Nou, en we hebben gekeken bij Kim's wedstrijden. Volgens mij ging het best goed. Alleen de laatste keer was ze uitgebeld. We gaan nu laarzen voor mij halen. Want klopt dat het zo dichtbij is. Zo. Laarzen voor mij halen, want mijn laarzen zijn echt te klein geworden. Elisa is ook mee. En ja, mama ook. Alleen mama die is nog niet aan het rijden. Dus dat. Zo, en we zijn weer onderweg naar Meneetje. Um, ik heb laarzen ze gevonden, alleen uh, ze hadden ze nog niet, dus we gaan ze bestellen. En um, ja, dan zien we ze van de week wel weer. Ja, die staat aan. Ik haak er maar op. Oké, okay, ik ga er op paard, kom maar. Zo, kun je dat? Ja, fijn, dank je. En dan weer hou, ja, kan je dat? Goed zo, fijn. Ik heb even proefje voorlezen, ja? Oh, maar zo sta ik te veel in beeld. We gaan wel daar ergens een proefje lezen. Zo, dan sta ik niet zo in beeld. Oké. Okay. Ho! A zei ik, zes A. Oké. Okay. Kan niet? We gaan even een proefje voor Tess voorlezen en dan kan ze in ieder geval een keertje oefenen. AX binnenkomen in arbeidsdraf. AX binnenkomen arbeidsdraf. Tussen X en G, halt houden en groeten. A, ah, ik binnenkomen arbeidsdraf, ik zeg je hey, altijd een groeten, het is een beetje gek zo. beetje recht houden. Oké okay. voorarts arbeidsdraf, zee linkerhand arbeidsdraf zee linkerhand EXB door een S van hand veranderen doorzitten. XB, hand veranderen, door een S van hand veranderen en doorzitten. KXM van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. KXM, hand veranderen, hals strekken. Staan de weg. Ik iets meer nog, die kant op paard. Goed zo. Netjes hoor. Tussen M en C teugels op maat maken. E, B, halve grote volt doorzitten. Voor B, arbeidsgalop links aanspringen. Hi. <laughs> Ik sta op een krukje, want jullie staan erg hoog. Mijn moeder is hier eh, op de achtergrond aan het rijden. En um, ik moet zeggen hoe het ging met het uh, oefenen. Had ik heb vandaag mijn F6-proefje geoefend en het ging best goed. Ik heb nog een paar verbeterpuntjes, maar die kan ik wel gaan verbeteren. Zoals: het Linker gaat ze steeds bokken en geef ik een te grote hulp, en uh, dan moet ik kleinere hulpjes gaan geven. En uh, ik moest ook één keer van hand veranderen. Dan kwam je in het draf, kwam je aanrijden naar K. Bij K moest je dan de stap gaan. En dan op de X naar de M moest je dan weer in het draf gaan. Daar moeten we ook nog even aan oefenen en, uh, aan de o. <lacht> en aan de overgangen. Het is vandaag zondag. En vandaag gaat Kim een parcours springen op Verona. Wie weet hoe je dat ziet? Kijk dat lekker. Zo, we staan nu in het hokje. Dus ik kan gewoon een camera pakken. En even kijken wat Kim ervan bakt. We vergeten waar hij in eens één is. Ja, ze zal erop afvaloferen. Oeh, ik hoop dat ze die doet. Ja, goed hoor. paard. Yes. Ja, ja. Heel goed. Uh, ik weet niet meer waar achter is. We volgen Kim dan. Ah, hier. Ah, jammer. Oeh! Ze <laughs> dus doet het wel. <laughs> het is jammer van die ene want Wat is eigenlijk mooi. Oké, die gaat ze nu doen. Goed zo. Nou. Dat is de mooiste sprong ever, jongens. Nee, ja, nu zie je me of niet. Ja, ik heb net ongeveer een uur wachten. ongeveer. Ik moest net ongeveer een uur wachten en uh, ja, we hebben we vooral even afgezadeld met de Recutex. Nee, therapiedeken! Thera Re recup therapiedeken oh hebben ja, we er <lacht> even op het stal gezet, nu weer opgezadeld en klaar voor het tweede rondje bijna. Er zijn er is nog 7 vormen, dus uh, ja, we gaan kijken of het weer zo goed gaat. Ik ben klaar met rijden, uh, Mijn moeder die gaat alvast naar huis, uh, want uh, ik ben op de fiets, niet echt op de fiets, maar ik ben vrijdag ben ik hier gekomen met de fiets dus ik moet weer terug, want gisteren uh, goot het. Dus uh, doei je mama! Ik heb springles bij Steve, Steve heeft muts op want hij naar de kapper toe geweest. Naar haar moet het mooi blijven want ze gaat maar één keer per jaar naar de kapper. En we wappen een beetje, maar goed, het niet uit. Ga verder. En uh, ik heb vandaag springles, dus zoals ik al zei, en we gaan buiten. Mijn moeder filmt met de telefoon, dus niet erg. En is en de camera kan nog niet aan. Dus uh, ja. We word gewoon hele standen buiten. Nee, doe. Stevig met muts op jongens, anders wordt de emballage niet mooi of zoiets. Is het lekker doe? Ja, zeg wel. Hou je kijk er de Juist, het geeft niks. Breng hem in het midden en blijf rusten. Die hoort er nog bij, hè? Ja, die echt te hoog. Zit te hoog? Nou, ik vind het een beetje eng om in één minuut. Dat kun jij wel. Wat doe je hier ook? Zelfde hoogte. Groene. En het is weer een soort van droog en het is donker en het is laat. Ja, het is helemaal zwart hier. Mijn moeder, nou ma, hoe ging je springles? Ja goed, ik ben over de hindernis heen gekomen dankzij de navigatie van Tess en Steve, dus dat ging goed. <laughs> En bij mij ging het ook super goed. Gelukkig kende ik het parcours wel. Want anders heb ik later een probleem als ik echt een springruiter ga wil gaan worden. Maar mijn moeder hoeft dat gelukkig niet. Anders uh, moet ze iets gaan doen waardoor haar navigatie beter wordt. Daar is zij nog niet heel goed in. Met auto rij je niet, met paard rij je niet. Eigenlijk gewoon nooit. Nee, eigenlijk niet. Nou, bij mij ging de springles dus ook heel goed. Uh, ik vond... Uh, soms telkens me een klein beetje aan, omdat ik. Ik weet niet waarom. En uh, dan vind ik iets te hoog. En dan zegt ze: Ja, je kan het. En dan denk ik, Blondie: We gaan er overheen. En dan, en dan ben ik er overheen gegaan. En dan denk ik: Oké, okay, top, best leuk. Dus, uh, zo heb ik af en toe mijn momentjes. Ik heb een paar balkjes eraf getikt. Denk ik denk twee weigeringen. Maar dat kwam een beetje door mezelf. Want ik zag het niet zitten. En, uh, ja. Ik zie jullie morgen weer. Het is nu negen uh, uur s avonds. Dus. Uh, Slaap lekker voor ons, jullie. Een scheetje. Al heel lang geleden, denk alleen al over dit stukje, nou, een half uur of zo. En nu? Ik denk dat we nu uh, denk ik jij dit stukje hebben Dat wil dus zeggen, dat als je maar geduld hebt en het vaak genoeg oefent, ze het vanzelf gaan doen, maar ook leuk vinden. Voor een paard schijnt het heel goed te zijn om uh, buiten te rijden. Het schijnt goed voor het hoofd te zijn, het is een meer natuurlijke omgeving. En het is natuurlijk gewoon veel lekkerder om eventjes een stapritje buitenom te maken. En dan misschien een klopje te pakken. En dan op die manier een rirex, ritje te hebben dan dat je moet stappen. Nou ja, moet, moet. Dan dat je gaat stappen in de buitenbak. En dat kan ook heel gezellig zijn. Maar dit schijnt voor paarden ook wel gewoon prettig hard te zijn. Onze pony die heeft al minder brugvrees. Ja, ja kijk nog wel, maar het gaat echt al heel goed. Oh. Even schrikken midden op de brug natuurlijk, dat heeft voor een Het is lekker zo, het is mooi weer. We hebben een bijtretje gedaan en dat ging best goed. We hebben een rustig handgalopje kunnen doen. En uh, ja, nou ja, dan zie ik jullie morgen weer. Uh, Blondie staat in de trailer. Zou je denken van wat snel? No, nou, dat komt omdat We zijn vergeten met de vloggen terwijl we er in de trailer gingen zetten. Maar het is vandaag op donderdag. En donderdag betekent dat ik les heb bij de Arcohoeven. En uh, vandaag hebben we alleen Blondie mee. En uh, ik heb vandaag les, volgens mij heb ik vandaag van Stephanie. En uh, ja, ik uh, heb binnenkort een proefje. Aankomende zondag heb ik de F6. Dan ga ik vragen of ze me daar wat tips voor kan geven of uh, mee kan helpen. Want ik vind sommige dingen nog lastig en dan kan ik dat aan haar gaan vragen. Ik ben gestrest. <lacht> Tess komt terug. Ja. Hallo. Hi. Ze hadden ineens de weg afgesloten. Ik zag geen bordjes. En opeens moest ik allemaal gekke dingen doen. En toen stond er ook ah. een soort van file. En andere auto's gingen door. En busjes zouden niet opzij. Ik ben zielig. De tijd voor ontspanning. Ik denk dat ik vraag of ze hier ook een massagesalon hebben of zo. Nou, of je gaat gewoon liggen op de trailplaats. Oh ja, dat kan ook. <laughs> dat is wel een goeie. We gaan je pony uitladen. Laten we gaan proberen. We gaan de boer ontoer. Losladen. La, nee, dat zeg je niet. De boer onttoer gaan we openmaken. Dat is het. Blondie eruit. Blondie, Yes, dat. Dus uh, je hebt eigenlijk de hele week alleen met springen in de goede galop Nou, ik heb wel een goede. Uiteindelijk kom ik er wel, alleen dan ja. moet ik er weer een lang zweepje pakken en dan achter mijn been een tikje geven. Ja, ja want dat is wel heel belangrijk hè, dat ze aan je been blijven. Ja. Want dat, Daarom ook achter mijn been. Ja. Want dat, uh, dat willen we echt niet. Ja. En dit is wel fijn hè, zo, dat de stap lekker. Ja. Lekker ontspannen, dat je blijft, ook zo wijd, het hoofd. Naar beneden, Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar eens even wat doen. Die was al een beetje losgereden. Ja. Dus je mag hem. dan uh, mag je proberen of je je been iets of iets kan draaien? Het is wel heel goed dat je je kuiten aanhoudt, maar dat je niet soort van zo'n stap in je been Ja, ik, ik, vind, ik vind het heel lastig, want ik ben hypermobiel. En dan... Ja? Oh, okay. <laughs> je bent daar niet hypermobiel. Ik auto. ben toch in mijn rechtervoet hypermobiel? Nee, je bent niet. Dan kun je elkaar een handje geven. Is dus ook. Uh, ik ga je ook lekker weer zetjes stellen. Ja, dan draag je weer aan. En Ik blijf in dat zaal. Je moet daar wel mee doen. Die kleine? Die kleine volte. Oké. Okay. Um, de les ging super goed, alleen um, op een paar puntjes werd ik een beetje te snel boos. Bijvoorbeeld, links is ze sterker dan rechts. Dus rechts is haar lievelingskant en links vindt ze nogal lastig. En daardoor uh, leek het alsof ze aan me een klein beetje zat te trekken. Dat vond ik minder fijn, waardoor ik geïrriteerd werd. werd, werd. Is het nou Werd? -E Werd. Werd. D-E-R-D. Werd. Werd. Nu ik het een paar keer zeg, is het best raar woord. We zijn nu weer op weg naar huis, want de boerenontouren is weg. Je ziet alleen wat groene bomen. <laughs> Meer niet. Dus uh, ja, dan zie ik jullie morgen weer. Brotje. Hoi, is het daar? Hoi, is het daar? Ja, je bent er, hè? Je bent er, Nee, er zit niks in mijn zak. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Lopen. Even goed zetten. Ik heb stoepjes nodig. Oh, wacht even. Luchen? Jij bent niet toch hooi aan het doen? Ja. Ga je dan gelijk de snoepjes meenemen? Waar liggen die dan? In de trailer. In de trailer? Ja. Maar de trailer is op slot. En ik heb geen sleutels. Ik, uh, ik ga hooi doen en daarna kijk ik er verder, want ik moet sleutels gaan halen eerst. Oké, okay, dankjewel. Doe doeg. Zo, kom op, koko, kom, kom! kom, kom, kom, kom, kom. Dit werkt gewoon. Goed zo. Congratulaties. Kijk, we gaan op Wel naar me toe komt als ik blondie roep, is mijn moeder. Eh? Dankjewel. Ik heb zoekjes van darmbalans. dat het uh, goed is voor de darmen. Daarom heet het waarschijnlijk ook darmbalans. Blondie! Ze wil nog niet komen. We gaan even kijken of ze het lekker vindt. Dan ga ik even kijken of ze hier naartoe wilt komen. Ik ga eerst even in het midden staan. Oh ja, ik kan natuurlijk gewoon hierin lopen. Staan jullie mij ook op. Toppie. Goed zo, juist! Braaf, kom maar. Goed zo, oké, okay, we gaan kijken. Is het proef op de zon? Of ze het lekker vindt? Ik denk van wel, hè? Oh, oh. Het is al uit mijn hand gejat. Het is weg. Dus ik denk dat ze het lekker vindt. Zal we hebben maar een paar trucjes gaan doen. Oké, okay, kom maar. Ik neem het zakje mee. Het zakje is niet heel groot. Hey. ga ik een paar keer lopen en dan moet ze naast me stil gaan staan als ik stilsta. Kijk, nu loopt ze een rondje om me heen. Dat mag niet. Dan als ik stilsta, moet ze naast me gaan stilstaan. Goed zo. Braaf vallen allemaal brokjes op de grond. Het is niet heel zuinig. Dat doe ik een paar keer. En als je het na vijf keer het doet. Vijf keer heeft het gedaan, dan ga ik het anders doen. Kusje kan ze ook al steeds beter. Maar dit zijn vooral oefeningen voor uh, gehoorzaamheid. Nu doe ik de bovenste balk dicht, want deze is een uh, springtalent. En als ik naar deze kant toe ga rennen, dan is het misschien wel handig als ik de bovenste ook dicht doe. Oh, blondie, blondie zegt, nou kom maar hier. <laughs> Oké, okay, ik loop nu daarheen. Heel rustig, gewoon lekker op mijn gemakkie. Zoals het de normaalste zaak van de wereld is. Als we moeten achteraan. aan dan is hem achter me aan te dragen. Ga ik. Oh. Nu. Oké. Okay. Dat is dus niet de bedoeling. Dus ga ik weer. Rustig. Dan moest de plek maar even uit. Omdraaien. Oh, je bent ook een knappe hè? Alleen als het draaft krijgen ze een snoepje. Want galopperen mag natuurlijk niet. Hé! Hey! Goed zo! Braaf! Goed zo! Galopperen is wel heel grappig. En daar beloon ik er ook voor. Alleen niet met een snoepje. Of met, een, met brok. Maar draven is wat ze moet doen. En als ze iets anders doet, dan... en het is goed, dan wordt ze wel verbloot. Maar niet met snoepje. snoepje. Yes. Jeet! Dus alleen rustig. Dus ik ga het nu nog twee keer doen. Kijk, zie je, ze draait zich zo om. Wachten. Dan rustig gaan terug terugrennen. Goed zo, juist! Braaf! Nou, ik, denk, ik doe het nog één keer en dan vind ik het goed. Oké, je dat het halve zakje ook de grond ligt? Van de bron, die is niet heel netjes met eten. Ze Ze blijven heel goed achter me aanlopen, omdat ze weet dat er maar op één plek snoepjes zijn. Deze mag niet. Hier kan ze ook bijna tegen mij aan. En dan beloond ik er niet, geef ik er geen snoepjes. Want dit mag echt niet. Want als ik in gevaar kom, dan is het zo snel klaar. Daarom doe ik het nog één keer. Wat Blondie zo graag wilt, dus het is belangrijk om ook goed op te passen. Ik loop nu eerst een stukje en dan... Goed, zo, juist. Braaf. Want je veiligheid gaat natuurlijk altijd voorop. En zoals ik vroeger met een mooie protector op Sterren en op Bella. Uh, doe ik nu ook veilig met Blondie. Want Blondie is natuurlijk nog jong. Jonge gedachten. Dus ja. Kijk, zie je? Ze komt heel erg op me. dan moet ik gewoon naar voren gaan. En ik, ik ben hier de baas. Ik bepaal wie uh, hier heen en weer gaat. Kom, je naar achteren. Blondie gaat rollen. Het is meestal heel gevaarlijk om daar naartoe te gaan, alleen uh, blondie, die blijft af en toe liggen. En dan probeer ik een klein beetje in de buurt te komen. Ik ga echt niet te dicht in de buurt, want dat is gevaarlijk. Maar een soort van schattig, want daar kan je een soort van bij in de buurt komen. Zo, dus dan pak ik een paar brokjes in mijn handen. Ga ik er heel rustig naartoe, een beetje laag. Zo. Nee, dan hou ik afstand, afstand, heel belangrijk. ik ga naar deze kant. oké, okay, deze kant nu. Oh, ga ik nu hier staan? Oh, oh, oh. goed zo, juist. Wow. goed zo. plon die denkt om bij het uh, licht. Oh, als mijn moeder nu komt, dan denkt ze. maar! Plukje! Kijk, jullie zien hoe prachtig het nu is. Niet echt. Ook oh, ik zie dat hier een plukje eruit hangt. Zo? En uh, ik ga het even kijken of ik het niet kan verbeteren, maar een soort van beter kan maken. Kim, help mij. Hoe kan ik manen recht knippen? Met een grotere schaar. Ik heb geen grotere schaar. Van Kim ga je leren. Van Kim ga ik leren hoe je rechte manen moet knippen, want dat weet ik niet. Het eerste stukje gaat altijd prima, maar daarna. Ja. Waar? Ik ja. Geef dat je borstel. moet oh. ik, ik, ik noem dit niet bepaald recht. Nou ja, het is ook niet scheef, maar het is niet heel scheef. Van mee. Het is vooral gewoon oefenen hoor met het recht knippen. Corona lukt het ook niet altijd. Ik heb de vraag gesteld. Ik Ik heb de Ik Okay. Ja, ga ja, jij maar afmaken met je schaar.